Bananen zijn naast hartstikke gezond ook hartstikke lekker. Het enige vervelende vind ik wel is dat ze vrij snel over datum gaan. Ze zijn vaak maar een dag of vijf houdbaar voordat ze bruin beginnen te worden. Maar daar heb ik echt een hele goede tip voor. En met deze tip, en ik weet zeker dat je dat meteen kan uitvoeren, zorg je ervoor dat je bananen tot wel een week langer meegaan Waar het nou eigenlijk dat bananen over datum gaan? Het uh, dat heeft een hele simpele verklaring. Klinkt misschien een beetje gek. Als jij een banaan van de tros afhaalt, dan ontstaat er hier een, een wond. En als er zuurstof in die wond komt, dan sterft het af. Ja, dan begint van binnen eigenlijk het proces die ervoor zorgt, waardoor ze over datum gaan. Nou, de logische oplossing daarvoor is natuurlijk dan. Zorg ervoor dat er geen zuurstof meer in je mond kan komen. En dat is ook exact wat we gaan doen. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, is wat vers houtfolie. Ik heb hier wat van dat vers houtfolie. En die gaan we dus nu om de steel verbinden. En dat is in feite het enige wat je hoeft te doen. Dan kan je ze gewoon weer in de fruitband leggen. En dan zal je zien dat ze een stuk langer meegaan. wat ik al zei, tot wel een week langer. Nou dat is natuurlijk perfect. Probeer het ook zelf uit en dan kan je zien dat het echt werkt en dat ik niet hier uh, nou, een beetje een verhaaltje loop op te hangen. Uh, en vond je dit nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren, geef een duimpje omhoog, deel het met iedereen die je kent en dan zie ik jou de volgende keer weer terug bij Handig. Dat is Handig!